Sinds 1991, intussen bijna 30 jaar, proberen wij met ons uitvalbasis in Rekkem onze stempel te drukken op de West- en Oost-Vlaamse bouwmarkt. Met als hoofddoel een gerenommeerd aannemer te zijn in de openbare en de private sector. BNR, bouwrenovatie, is een allround bouwbedrijf die simpelweg, zoals de naam het zegt, bouwt en renoveert. We willen gewoon dat de mensen ons ervaren als betrouwbare partner. Simpel, no nonsense en gewoon doen. Bouw en renovatiestof voor mij als een hele goede aannemer overheidsopdracht. Groen stipt in het segment voor mij. Ook een beetje ervaring in de loop van de jaren. Correct in zaken doen ook. Heel belangrijk is de communicatie op die planningsvergaderingen. Van hoe zien zij het, hoe zien wij het. En de architect, hoe zien zij het esthetisch. En dat samenbrengen tot enige geheel. Dat is eigenlijk de passie die je aflevert. En het gebouw dat je aflevert. Ook het positieve gesteld zijn bij problemen. Hè. Dus uh, probleemoplossend werken is dus, een uh, van de krachtige dingen die noodzakelijk is, dat zij hebben. Het okay. familiaal karakter van de onderneming voel je natuurlijk wel aan alles wat erachter zit. Dat die mensen ook direct aangestuurd worden om rappe oplossingen te kunnen realiseren. Wij zijn heel tevreden als, als bouwbedrijf. Als we merken dat we een hele mooie realisatie gedaan hebben. Maar dat de bouwgeer ervan overtuigd is om de volgende keer terug met BNR te willen samenwerken. Dat is heel belangrijk. En dat ze vertrouwen krijgen in het bedrijf, niet alleen maar, maar ook in de persoon waar ze mee samenwerken. Maar vertrouwen moet je uitstralen en vertrouwen moet je verkrijgen door te tonen wat je kunt. Als aannemer gaan we er prat op dat we alles van A tot Z grotendeels in-house kunnen doen. We hebben onze eigen ruwbouwmensen, we hebben onze eigen schrijnwerkers. We doen van vloer, vloerwerken tot pleisterwerken tot alles van toelevering dat we met onze eigen productiebedrijven kunnen doen. We zijn hier eigenlijk bezig op de drie plaatsen eigenlijk, er zijn drie appartementblokken. Uh, voor de sociale huisvesting, dus op een uh, jaar en een half moet dat hier allemaal uh, gedaan zijn. Dus uh, dat is eigenlijk de uitdaging. Uh, de passie zit hem en de complexiteit van, uh, van projecten zoals je hier kan zien. De, de, dat zijn geen uh, recht toe recht aan gebouwen, uh, er zit daar enorm veel detaillering in. De grootste moeilijkheid is dat alles op de millimeter juist moet gemaakt worden. Want alle stukken die hier vertrekken worden nabehandeld en is er achteraf heel moeilijk een aanpassing mogelijk. Mijn uitdaging is uh, dat de klant tevreden is en dat we streven naar perfectie. Vandaar dat ik hier uh, al zo lang en nog lang zal zijn. <laughs> we zijn een bedrijf die heel veel uh, belang hecht aan de toekomst ook maar dat we duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel dragen. Een beetje een pilootproject dat we aan het uitvoeren zijn, ook met de betoncentrales. Hier proberen 80% recuperatiebeton te gebruiken in onze nieuwe beton. Bouw en renovatie is duurzaam bezig. Wij doen alles met passie, we zijn gedreven en ik denk dat we ook wel harde werkers zijn. Het is een familiebedrijf die, die, die groeit en die, die wil groeien. Nu met Matthias, die als nieuwe zaakvoerder erbij gekomen is, dat er een frisse wind waait en dat we andere projecten, grotere projecten kunnen aannemen, zodat dat ook nog een extra uitdaging heeft. Ik zie de toekomst van onze bouwgroep zeer ambitieus en zeer mooi in. Voor ons is iedere klant, iedere werknemer, iedere partner ook effectief familie. En daarom dragen we dat dagelijks uit.